U herkent het zeker wel. Druk, druk, druk. En dan komt er plots weer iets bovenop. Pijn. En u als fleetmanager moet het oplossen. Yeah, right. Dus kan u beginnen met het ongeval in kaart te brengen, juist advies te geven aan de chauffeur, te communiceren met alle betrokken partijen en de druk op je eigen organisatie op te vangen. Bovendien bent u bezorgd om de stijgende schadestatistieken, met bijbehorende oplopende kosten. Maar dat terwijl de chauffeur zelf maar één ding wil. Zo snel mogelijk weer mobiel zijn. Stop! Van Breda Fleet maakt een einde aan deze stresserende situatie. Het Van Breda Fleet model biedt de unieke schakel tussen de cliënt en de verzekeraar. En dit met een efficiënt polisbeheer en een uitmuntende schaderegeling als gevolg. Het uitwisselen van vlootinformatie en schadeaangifte gebeurt via digitale connecties. Via een doorgedreven schadeanalyse werken we adequaat op preventie, dit onder andere door gebruik van Telematica en in samenwerking met topspelers op de vlootmarkt. We doen alles in elkaar klikken, fleet, incident en claims management, en dat via een heel gebruiksvriendelijke interface. Bovendien werkt Van Breda Fleet modulair volgens de behoeften van de klant. Geniet van meer efficiëntie, een hogere tijdswinst en lagere kosten. U als fleetmanager behoudt beter het overzicht, zodat uw bestuurders weer snel op weg kunnen. Efficiënt fleetmanagement doe je met Van Breda.